we zijn uh, geëindigd bij toer 6 we gaan nu naar toer 7 en we beginnen toer 7 met 3 lossen. 1 2 3 dan keren we weer het werk Zo. dan slaan we deze steek die slaan we over en dan gaan we in deze dus deze en die sla je over. In deze, dus de tweede stokje daar ga je een stokje in in de achterste lus zetten in toer 7. En als het goed is gaan we nog een stokje zetten. 2 3 vier 5, en dan gaan we nu drie stokjes in één steek zetten 1 2 dan gaan we weer vijf stokjes zetten in de achterste lus 2, 3, 4, 5, dan slaan we een twee steken over en dan gaan we weer vijf stokjes in de achterste lus zetten Boven zetten we 3 stokjes in 1 steek. Dat is toer 7, dus de herhaling is 5 stokjes in de achterste lus, 2 overslaan, 5 stokjes in de achterste lus en 1, 2, 3 stokjes in 1 steek. Ik zal nog even een stukje mee haken. in de achterste lus 1, 2, 1 2 steken sla je over 1, 2, 3, 4 en 3 stokjes in een steek 1 2 3 en dit is de herhaling dus 3 stokjes 5 stokjes achterste lus 2 overslaan 5 in de achterste lus en 3 stokjes in een steek en dit ga je zo door doen heel toer 7 en dan zie ik je op het einde dan zie ik je weer terug tot zo we zijn nu bij de zevende toer met uh, 5 stokjes in de achterste lus 2 overslaan 5 stokjes en dan zijn we bovenaan of bij de punt dan daar zetten we 3 stokjes in 1 3, dan weer vijf in de achterste lus 1 2, 3, 4 5 3 1 2 3 4 5. en we zetten een stokje op het laatste stokje en dit was toer 7 en dan zie ik je weer terug bij toer 8 we beginnen nu nu met toer 8 met 3 lossen 1 2 3 en dan keren we weer het werk dan slaan we deze steek over die eerste steek die slaan we over en dan gaan we weer in de achterste lus een stokje zetten even tellen hoeveel dat we er gaan zetten 1 2 3 4 5 6 in totaal dus het is 1 2 3 4. 5. 6 stokjes in de achterste lus. Toer 8 en nu gaan we 5 stokjes in een steek zetten. En dan pak je wel 2 lussen. Dus 5 stokjes. Ik vind dat ik hem niet zo mooi pak. In een steek. Nu is het beter. 1, 2, 3, 4, 5. Zie je? Je hebt dus een, twee, drie, vier, vijf, zes. Stokjes in de achterste lus gemaakt. Je, je, je bent begonnen met 3 lossen, 1 overslaan en dan 6 in de achterste lus. En dan 5 stokjes in 1 steek. En dan gaan we 1, 2, 3, 4, 5 stokjes in de achterste lus zetten. 1, 2. drie 4 vijf dan slaan we een twee steken over en je weet nu gaan we weer vijf stokjes in de achterste lus zetten het is een heel fijn patroon je hebt het op een gegeven moment lekker door Dus vijf stokjes, dan weer vijf stokjes in het middelste in één steek. En dan begint weer de herhaling vijf stokjes in de achterste lus, twee overslaan, vijf stokjes en vijf stokjes in één steek, ik zal even mee haken 1 2 3 4 vijf, een, twee steken overslaan en weer in de achterste lus en weer vijf steken in één of vijf stokjes in één steek twee drie 4 5 doe het maar gewoon lekker rustig hoor op je eigen tempo je hebt geen haast je moet gewoon genieten het tempo komt altijd later zeg ik pas dus so dit is toer 8 en dan ga ik even doorhaken tot het einde en dan zie ik je op het einde van toer 8 zie ik je weer terug, tot zo we zijn op het einde van de achtste toer en we gaan nu in de bovenste punt nog 5 stokjes haken En dan weer in de achterste lus vijf elk steek een stokje. dus so deze toer is iedere keer 5 5 boven 1 2 3 4 5 in de achterste lus en het laatste stokje op het stokje en dit was toer 8 en ik zou zeggen dankjewel voor het kijken de andere toeren worden in een volgende video uitgelegd ik zou yes, zeggen ja wil je het kooppatroon hebben mail naar Iedereen kan haken, het hotmail.com. En dankjewel nogmaals. En uh, abonneren is fijn. Heb je vragen, zet ze onder de video. En uh, heb je iets leuks te vertellen, kan je ook onder de video zetten. En op de rode knop klikken voor te abonneren. En dan uh, zie ik je bij de volgende video weer terug. Tot ziens.